Wij zijn het hart van de zorg. Daar zijn we trots op. Corona leert ons wat werken in de frontlinie is. Dat klinkt stoer. En dat is het ook. Het is ook hard. Hartverscheurend soms. Mensen lijden. En wij blijven bij ze. Totdat ze naar huis gaan of overlijden. Ook oh, dat is de frontlinie. We blijven bij ze. Dat zit in ons hart. Dat is ons vak. Wij zijn het HH. Waar we samenwerken om de zorg te bieden die nodig is. Veilig en zorgzaam. Aan het bed met rondkapjes, schorten en brillen. Samen maken wij het mogelijk. Zorgverleners en ondersteuners. In het ziekenhuis of vanuit thuis. Dan besef je pas goed wat je aan je collega's hebt. Wij zijn het hart van de zorg. Hoofdkoel, hartwarm. Voor elkaar en voor de patiënt.